iedereen kan haken we gaan vandaag de action sweater haken en jullie kennen hem al van de foto's en ik heb hem in de vakantie gehaakt ik ben nog niet klaar maar um, het is heel makkelijk je haakt hem dus van top tot bottom dus van boven tot onder en um, ja het is wel een hele leuke wol ik heb voor maat m heb ik twee bollen nodig gehad en het is stokjes en het zijn um, point to point steken en dat is net zoiets als vaste paarsgewijs maar we gaan zo beginnen en dan uh, beginnen we hierbovenaan. aan ik ga het rustig uitleggen graag iedereen abonneren duimpjes omhoog de notificatiebel aanzetten die uh, vind je naast de bel op YouTube en uh, ik klik, uh, laat je zien wat je nodig hebt en uh, dan gaan we beginnen, tot zo! je hebt nodig voor de action sweater de flow cake en op de flow cake is 200 gram en daar zit 512 meter op, dus um, ik heb twee bollen nodig gehad en dus so, um, 1024 meter heb je in totaal formaat M nodig voor maat L heb je een bol extra nodig dus drie kijk en dit zijn de restjes die ik over heb maar deze heb ik nog nodig voor de boord aan de bovenkant en dan heb je nodig een centimeter een schaartje een stopnaald met een punt, Steekmarkeer dus. En ik heb deze zetten gehaakt met haaknaald nummer 6. En de borden heb ik gehaakt met haaknaald nummer 5. Uh, het patroon is ook uitgeschreven, dus dat kan je bestellen. Ik zal de link onder de video zetten. En dan gaan we beginnen. Tot zo. Dit is dus uh, de wol die ik gebruikt heb. En er zit, even kijken hoor, is 30 graden wassen. Hier staat haaknaald 5, dat kan je doen, maar ik heb de trui op haaknaald 6 gehaakt. Het is 100% acryl, 200 gram, en er zit 512 meter op. Ik heb dus twee van deze bollen nodig gehad. Dit is een ander kleurtje, dezelfde kleur kon het niet meer aankomen, maar goed, mijn trui is af en het is wel als je zo ziet heerlijke fluffy garen en met haaknaald 6 dan krijg je wel een beetje open steek maar het haakt ook zo lekker weg het is echt heerlijk ik ben ook gewoon aan de buitenkant begonnen dus eventjes uh, het begin zoeken ja hier heb ik het en we beginnen met een uh, met haaknaald nummer 6 ik heb even een nieuw setje gekocht want zoals jullie weten is mijn haaknaald in beslag genomen dit setje is van de Action en bij de Action hebben ze echt leuke setjes hier staat eigenlijk haaknaald 3, 3,5, 4, 6, 8 en 10 zit erin dus nu weer haaknaald nummer 6 opzoeken en dit is hij. we beginnen met een opzetlus je begint uh, iedere keer 18 steken op te zetten en bij elke achttiende steek daar zet je een steekmarkeerder in dus als het goed is heb je 4 keer 18 steken opgezet is 72 losse steken en ik heb de centimeter erbij gehouden en dan kom ik op 55 centimeter en het gaat erom dat die om je hoofd heen past beginketting en je sluit je ketting in de eerste losse je pak je draadje op en je maakt een halve vaste kijk en dan moet dit over je hoofd heen gaan dus je moet even goed kijken of dit uh, over je hoofd past want iedereen haakt anders en dan beginnen we nu met 3 lossen. 1 2 3 en we zetten een stokje in die eerste steek we maken een losse en we maken twee stokjes weer in die eerste steek 1 2 dan in elke steek een stokje tot we dus even goed het draadje trekken want dit is natuurlijk het begin in elke steek gaan we een stokje maken in elke steek een stokje dus so je maakt eerst drie lossen in de eerste steek een stokje en een losse en weer twee stokjes en dan ga je in elke steek een stokje zetten totdat je bij de steekmarkeerder bent en dat wordt weer een hoek en dan zie ik je daar weer terug, tot zo en dan zijn we bij de eerste steekmarkeerder aangekomen en dan gaan we de hoeken maken en de hoeken maken we dus make met 2 stokjes, 1 losse 2 stokjes, ik hoop dat je het zo kan zien, in 1 steek. Dus 2 stokjes, 1 losse, 2 stokjes in 1 steek. Dus dat gaan we doen de hoeken ja. dus bij je steek markeerde bent, zie je dan ga je daar 2 stokjes in maken twee, één losse en weer twee stokjes. En dan ga je weer in elke steek een stokje maken. En dan krijg je hier in een steek. Dit is een vrij grote opening, maar dat trekt straks vanzelf weg. En dan worden dit dus je hoeken. En dan op de hoeken zet je dus je er even weer naar de volgende toer. Want hier is dus je even opnieuw: dit is je hoek. En nu ga je gewoon door zo, tot je bij de hoeken bent, en dan ga je weer in één steek twee stokjes, één losse, twee stokjes doen. En op het einde, dan zie ik je weer terug. Tot zo. Ik ben nu op het einde van de toer, de eerste toer met de stokjes in de hoeken. Hier, je moet ook zorgen dat je weer je steekmarkeerder in die hoek zet. En deze nog. Deze had ik al gedaan. En nu zijn we bij het begin. En dan sluit ik deze af. Hier tussen deze twee in, tussen de drie lossen en het stokje. Daar ga ik gewoon in en ik sla mijn draad om de haaknaald, ik haal hem door en ik maak een halve vaste en dan heb ik mijn eerste toer gesloten en dan ga ik hier tussen want dit was mijn hoek hier, na dit eerste stokje heb ik een losse gedaan dus hier ga ik ook een steekmarkeerder erin zetten dan de haaknaald er weer in en dan gaan we nu aan de tweede toer beginnen en ik begin de tweede toer met dat ik de draad weer hier naar het midden moet krijgen dus ik steek um, oh, langs dit stokje in het midden ik haal mijn draad op en ik haal hem door de lus en dan beginnen we weer met toer 2, toer 2 beginnen we met 3 lossen. 1 2 3 en omdat we dan hier die drie losse hebben gaan we in die opening nog één stokje doen want de eerste drie losse die tellen mee als stokje dan één losse en dan weer twee stokjes in die opening zoals we het even kijken of ik nog het voorbeeldje heb hier twee stokjes één losse twee stokjes in dezelfde opening, kijk. Ik heb je drie lossen gedaan. Ik heb eerst de draad mee naar de hoek gewerkt: 3 lossen, één stokje, één losse en dan nog twee stokjes. En dan pak je weer een steekmarkeerder en die zet je weer in de hoek. En zo maak je heel toer 2 af en dan ga je ook in toer 3 doen. Dus we gaan nu meteen zorgen dat we op elk stokje een stokje hebben. Het einde van de toer doe je hetzelfde zoals je toer 1 geëindigd hebt. En dan zorgen we dat we 1, 2, 3 toeren verder zijn. En dan zie ik je bij de derde toer, zie ik je weer terug. Tot zo zijn het wel van ik zie je bij de derde toer terug maar ik zie dat ik bij de hoeken misschien nog iets meer uitleg moet geven zie je hier heb je die twee stokjes gedaan en daar op elk stokje zet je ook een stokje dus je gaat gewoon iedere steek pak je een stokje en ook op deze twee stokjes en dan ga je op de hoek twee stokjes doen één losse en weer twee stokjes 1 2, dan pak je je steekmarkeerde weer je zet die in de hoek en dan pak je elke steek dus je moet echt deze steek hebben na de hoek En op de volgende steken, iedere keer een steek. Dus dit zijn de hoeken. En dit doe je zo drie toeren. En deze moet ik ook nog zien: dat je de steekmarkeerder eventjes iedere keer moet verzetten. Dus zo ga je drie rijen stokjes maken, drie toeren stokjes. En de hoeken, ja, die heb ik nu uitgelegd. Dus bij de derde toer dan zie ik je weer terug. Dat zo. En we zijn nu op het einde van de derde toer en dan krijg je echt zo'n vierkantje. En we gaan iedere keer dus drie toeren stokjes haken op deze manier. En dan gaan we de randje tussen zetten point to point steek, maar in het Nederlands noemen ze hem ook de vaste paarsgewijs. Maar goed, de vaste paarsgewijs die heb ik al een keer uitgelegd. Uh, ik zal die video hieronder zetten, maar dan gaan we nu dus eventjes eerst toer 3 sluiten. Dus tussen deze twee in sluiten we de toer. Goed zorgen dat je op elk stokje een stokje hebt. Dus je gaat hier tussenin, je haalt je draad op en je haalt hem door. dus Nu heb je dus 1, 2, 3 toeren stokjes. En nu gaan we de draad weer meenemen. Dus we steken in in de opening. We halen de draad op en we halen hem door de lus. En dan beginnen we met 1 losse. Dus toer 4 beginnen we met 1 losse. Ik haal even de steekmarkeerder eruit. En als we deze steek gaan maken, dan hebben we dus beginnen met 1 losse in de hoek. En dan zet ik er nog één vaste tussen. Een vaste. een losse. En hier weer twee vaste in de hoek. Dus één. Twee vaste. En dan gaan we op elke steek en dan gaan we in de achterste lus werken. Dus in deze lus, de achterste lus. Dan gaan we de point-to-point point steek doen. Of de vaste paarsgewijs. Dus je steekt in je haalt je draad op en je laat er twee op je haaknaald staan en je pakt weer de achterste lus van de volgende steek je steekt in je haalt je draad op dan heb je drie lussen op je haaknaald, haal je om en je haalt de draad door alle drie de lussen Dan heb je hier dus moet je weer even je steekmarkeerder pakken hier heb je één losse tussen gedaan tussen die ene losse een vaste en een losse dat is je hoekje en nu gaan we weer verder met de point to point steek of de vaste paarsgewijs je steekt weer in waar je je laatste steek gehad hebt je steekt in in de achterste lus je haalt je draad op de volgende steek Je haalt je draad op en je haalt om door 3. Je steekt in. Je haalt de draad op. Achterste lus. Volgende steek. Je haalt de draad op. Omslaan. Door 3. Je steekt in. Draad ophalen. Achterste steek. Lus. Draad ophalen. Omslaan. Door 3. Ik zal het nog een keer voordoen. Insteken. Draad ophalen, insteken, draad ophalen, omslaan door 3, dan krijg je een heel leuk uh, randje erin. En dan gaan we door tot de hoek. En dan zie ik je daar weer terug. Tot zo, en dan zijn we hier in de, de vierde toer met de point-to-point uh, point steek. En dan pakken we die ene nog op. En dan de achterste lus, nog een steek, draad ophalen, omslaan door 3. En dan gaan we in de hoeken. Gaan we twee vaste, een losse, twee vaste zetten. Ik zal het even uittekenen. Moment. Dus de hoeken kom je aan. Dus zeg maar in deze steek. Dan ga je 1, 2 vaste zetten, een losse en weer twee vaste. Dus dit is van toer 4 de hoek. En dan gaan we weer verder. Kijk, we hebben die laatste steek nu gedaan. Dus we gaan in die hoek gaan we twee vaste zetten. 1, 2, 1 losse En weer twee vaste. En dan pak ik weer de steekmarkeer er even eruit En ik ga even opnieuw doen. Eén. Twee vaste één losse en een. Twee vaste. Dan moet je wel even de hoek zoeken zie je. want je hebt natuurlijk toch die losse gedaan en dan gaan we weer de point to point steek doen in de achterste lus dus we pakken wel even die achterste lus we halen de draad op de achterste lus steek je nog in de draad ophalen omslaan door 3. insteken draad ophalen insteken draad ophalen omslaan door 3 in dezelfde steek weer insteken, in draad ophalen, achterste lus, draad ophalen, omslaan door 3 En zo maak je heel toer 4 af en dan krijg je een heel leuk randje. En dan zie ik je op het einde van de vierde toer. Zie ik je weer terug. Tot zo. dan zijn we nu op het einde van de vierde toer. En je ziet dat hier nog een vaste zit in die opening dus we moeten nu eventjes de toer gaan sluiten en die sluiten we, we zetten op het laatst hier nog een vaste paarsgewijs in en Het is een beetje moeilijk filmen hoor, want het zitten, dan zitten de steken een beetje dicht bij elkaar en dan gaan we de toer sluiten in die eerste vaste dan sluit je de toer toer 4. En dan moet je de draad even meenemen in die volgende steek. En trek je even je draad haal je op en die neem je weer mee. En dan zorg je weer dat je in die opening zit. En dan haal je draad weer op. Dus je neemt iedere keer wel je draad mee naar die Opening waar de steekmarkeerder zit, en dan gaan we nu aan de vijfde toer beginnen. En de vijfde toer, hetzelfde als de stokjes-toer, alleen steek je de achterste lus in. Dus je begint met drie lossen in toer 5, dan weer een stokje in de opening, dan een losse en weer twee stokjes in de opening. 1 2 als het te snel gaat zet je de afspeelsnelheid gewoon langzamer gewoon een tikje langzamer dan is het misschien makkelijker bij te houden en dan gaan we weer met stokjes verder in de achterste steek Maar je moet ook elke steek pakken dus je pakt de achterste steek een stokje Achterste steek een stokje, de achterste steek, de achterste steek. Kijk, normaal pak je hier die steek, maar nu pak je deze steek op de achterste lus. Zo moet ik het zeggen En de achterste lus. en zo ga je door je pakt allemaal de achterste lus in elke steek in toer 5 en dan zie ik je op het einde van toer 5 daar zie ik je weer terug, tot zo En we zijn op het einde van de vijfde toer en we sluiten die weer tussen die drie en die eerste in we pakken de draad op en we halen door de lus en dan gaan we weer naar het midden Omlaan, je haalt hem door door de lus en dan ben je weer op de hoek en dan begin je de zesde toer weer met drie losse en weer een stokje, een losse, twee stokjes, dus dat is de zesde toer en die zesde toer die ga je gewoon in de steek zelf zetten, dus niet in de achterste lus. Dus de zesde toer zet je gewoon Elk stokje een stokje eigenlijk zoals je toer 1 2 en 3 hebt gedaan zo doe je toer 6 en 7 so dus toer 6 en 7 die gaan hetzelfde als toer 1 en 2 dus so gewoon een stokje in elke steek en als je toer 6 en 7 klaar hebt dan zie ik je weer terug want dan gaan we weer met die vaste paarsgewijs doen dus toer 6 en 7 ga je haken en na toer 7 dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de zevende toer. Ik maak nog een stokje. Je ziet dat die eerste drie lossen die tellen ook mee als stokje. Maar hier gaan we dus de toer in sluiten tussen die eerste drie en het stokje in, dus hierin. En hier gaan we de toer zeven insluiten met een halve vaste. en Dan neem je je draad weer mee hier naartoe voor de volgende toer. En dan leg ik nu eventjes, uh, pak ik even de camera op, en dan leg ik even dit vierkantje op mijn uh, uh, action sweater. En dan leg ik uit tot hoever dat dit uh, deze bovenpas dit vierkantje moet worden en dan zie ik je zo weer terug tot zo! als je op het einde van toer 7 bent dan leg je dus je vierkant zo dit is je vierkant die leg je dus dubbel en als je nog de steekmarkeerders erin hebt dan leg je die steekmarkeerders zo op elkaar dubbel en je ziet dat je dan na zeven toeren begin je weer aan de vierde toer. Dus je hebt drie toeren stokjes. Dan begin je met de vaste paarsgewijs in de achterste lus en dan doe je weer drie toeren stokjes. Maar die eerste toer zet je dus achter in de lus in en dan krijg je deze leuke ribbel. Kijk, ik heb hier ook elke keer drie toeren stokjes, dan de vaste paarsgewijs en dan weer drie toeren stokjes. Maar hier heb ik maar één keer in de achterste lus gedaan. Maar met de mouw, en dan laat ik even zien, heb ik het uh, als ik de vaste paarsgewijs ben begonnen, heb ik het in de achterste lus gestoken. En aan de eerste toer met stokjes in de achterste lus. Dus dit patroon, dit herhaalt zich iedere keer. Het is elke keer drie rijen stokjes. En dan begin je met vaste paarsgewijs. Dus toer 4 en dan begin je weer met stokjes in de achterste lus en dan weer twee rijen gewone stokjes, dus als je het vierkantje zo klaar hebt dan leg je hem dubbel en dan is deze afstand die moet je hebben Kijk, ik ben er nog niet en als deze afstand formaat M, pak eventjes centimeter erbij 17 centimeter is dan uh, en dan kan je stoppen dan gaan we deze hoeken aan elkaar zetten dus formaat m 17 centimeter en formaat l en uh, xl die pak ik er even bij momentje En voor uh, ja, maat M is het dan 17 centimeter, dus je haakt zo ver door, je legt hem dubbel en dan als je hem dubbel gelegd hebt moet je op 17 centimeter uitkomen. En voor maat L kom je uit op 22 centimeter en maat XL op 27 centimeter. Maar je kan hem dus ook op een uh, bestaand T-shirt leggen, een passend shirt en dan weet je ook tot, tot deze punt dus tot het armsgat daar moet je vierkantje hier haak je gewoon door en je herhaalt een rijen drie stokjes, drie rijen stokjes, een rij vaste paarsgewijs achterste lus en de eerste rij stokjes ook in de achterste lus en dan weer twee rijen stokjes en dan herhaal je weer toer 4. en dan zie ik je zo weer terug als je hier bij 17 centimeter bent of bij je eigen maat dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Je legt dus de goede kanten op elkaar. Je zorgt dat je hoek eigenlijk uh, hier, dat je je draad al meegenomen hebt naar de hoek voor de nieuwe toer. Draad aan de achterkant van je werk houden. En nu gaan we. Op de goede kant zeg maar. Uh, drie lossen maken? En dan een stokje. Een lossen. En weer twee stokjes. Zie je? Dus je hebt de goede kanten op elkaar gelegd, maar je hebt ze nog niet verbonden. De hoek, je begint alleen maar één hoekje te maken zoals je het eigenlijk gewend bent. En dan haak je je patroon gewoon door tot de volgende hoek. En dan zie ik je bij de volgende hoek weer terug. Tot zo. Dan hebben we nu doorgehaakt tot de volgende hoek. En daar zetten we weer twee stokjes: één losse twee stokjes in. En dan gaan we het verbinden. Dus je pakt die andere hoek. Je draait een beetje zo je werk dat je weet wat je aan het doen bent. je houdt zo die goede kanten bij elkaar en één hoekje heb je al een hoekje ingezet. En nu ga je in de andere hoek hierin een hoekje zetten. En zo sluit je de armsgaten. Dus één 2 stokjes, 1 losse en weer 2 stokjes. En dan komt het er zo uit te zien. Dus deze hoek heeft een hoek en deze, maar je zorgt dat die goede kanten op elkaar liggen. En dan heb je hier dus je armsgat en zo ga je weer verder met je patroon aan de goede kant en je maakt andere armsgat dadelijk dicht maar je maakt nu nog eventjes deze rij af en dan zie ik je zo weer terug, tot zo! we zijn nu bij de andere hoek en dan maken we weer een hoek dus twee stokjes één lossen en twee stokjes en dan gaan we weer verbinden dus je legt weer even de hoek op elkaar en dan hou je het zo vast kijk en dan zie je hier heb je al een hoek en dan ga je hier de hoek sluiten tussen die drie lossen en het stokje in, dan sluit je de hoek. En straks ga je dit nog aan elkaar zetten, maar nu kan je dus met een nieuwe toer beginnen en je blijft gewoon in het rond haken. En ik zie dat je dus, ik heb nu het patroon weer van de vaste paars gewijs moeten gaan doen, dus dat betekent je begint de nieuwe toer met een losse en je gaat weer naar de hoek toe. Oh sorry, ik, ik doe iets niet goed. Ik moet eerst sorry, ik even terug. Kijk, ik moet eerst naar de Je hebt de toer gesloten. En dan ga je eerst je draad naar de hoek ophalen. En dan ga ik met één losse en een vaste. En een losse. En twee vaste in de hoek. Want ik ga de point to point of vaste paars gewijs maken. En dat betekent: weer in de achterste lus, en de eerste steek is een beetje lastig, vind ik zelf omdat die vrij diep zit zo. Je haalt je draad op, je pakt de volgende steek, je haalt je draad op en omslaan en door 3. En dan is dit hier weer je hoek, en daar zet je weer een steekmarkeerder in. Toevallig heb ik er hier een. Ik weet niet wat dit voor steekmarkeerder is, maar. Kijk. De hoeken even. De steekmarkeerder erin zetten. En je vervolgt weer je patroon. Dus dit is gewoon weer je patroon vervolgen, helemaal. En de hoeken, die ga ik dadelijk ook even met je samen doen. Dus je gaat weer gewoon lekker je patroontje vervolgen insteken en de volgende steek in de achterste lus zie je? dan heb je de verbinding gemaakt, de goede kanten zitten mooi op elkaar en uh, dit is weer uh, hier het midden van de nieuwe toer en dan zie ik je daar weer terug, tot zo we zijn nu aangekomen bij die hoeken maar nu omdat we dus deze steken hebben de vaste paarsgewijs of zou je uitkomen bij een uh, bij de stokjes die hoeken dit zijn gewoon steken want hier ga je gewoon uh, verder je patroon vervolgen dus je, je haakt gewoon door die hoeken heen, zeg maar. Want het worden gewoon pandjes. Het wordt dus het voor- en achterpand aan elkaar. En je gaat daar gewoon lekker helemaal je toer vervolgen. Zie je dat je gewoon de toer kan vervolgen en dan krijg je een heel mooi, dit is dan het voor- of achterpand. En dan is het verbonden. En op het einde van de toer dan zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn op het einde van de bijna bij het einde van de toer met de vaste paarsgewijs of or point to point. En ik pak gewoon iedere steek hier maar hier dit is nog een hoekje hier zet ik gewoon in alsof het een steek is ik haal mijn draad op en als ik drie lussen heb dan haal ik ze door 3 en dit pak ik weer als steek in de achterste lus en deze steek pak ik ook in de achterste lus en ik haal om en door 3 en dan zie je dit is het laatste hoekje maar ik ben begonnen hier dus ik sluit ook de toer tussen die eerste losse en de eerste vaste in en die sluit ik met een halve vaste zit een beetje dicht op elkaar en ik haal even mijn steekmarkeer eruit en dan begin ik nu dus een nieuwe toer met drie lossen en nu hoef ik dus niet meer de hoeken te maken. Want de hoeken hebben we dus klaar. We gaan nu gewoon alleen in het rondhaken. Ik doe wel even de steekmarkeerder, zodat ik zie waar de nieuwe toer begint. En ik begin nu met gewoon rondhaken en of rondhaken gewoon stokjes in de achterste lus. En dan is dit je nieuwe toer, zie je dat dat je wel de met de steekmarkeren moet werken, dat je dat weet, dat je een nieuwe toer begint. En um, ja, ik kan wel doorgaan tot het einde van de toer, maar je kan nu gewoon in het rond blijven haken, rond blijven haken, totdat je moet gaan minderen. En dan zet ik even de camera anders neer en dan um, leg ik het even uit. Tot zo. Je vervolgt gewoon je patroon van je trui tot je moet gaan minderen en het minderen heb ik hier, hier vanaf 35 centimeter gedaan in twee toeren, in deze en in deze. Uh, ik ga het in de volgende video uitleggen uh, hoe je moet minderen en uh, hoe lang dat je trui wordt. En ik ga ook in de volgende video de mouwen uitleggen. Dus voor nu kun je doorgaan tot deze lengte en dan uh, zie ik je in de volgende video weer terug ik zou zeggen dankjewel voor het kijken en tot de volgende video vergeet niet duimpjes omhoog en te abonneren en zet de notificatiebel aan en dan word je op de hoogte gebracht zo gauw als er een nieuwe video is tot ziens